Je gelooft het bijna niet, maar halverwege de vorige eeuw is een land gemaakt uit de Zuiderzee. Uit water dus. En wat ooit begon als zandvlakte is in de afgelopen decennia gegroeid tot wat het nu is. Flevoland. De Benjamin van de provincies die met lef, trots en doorzettingsvermogen is gevormd door allerhande echte Flevolanders. Zoals zij, hij en hij. De natuur is in ontwikkeling en wordt de komende jaren nog meer uitgebreid. Want Flevoland heeft iets unieks gedaan. De provincie heeft haar inwoners en Flevolandse organisaties gevraagd om met ideeën te komen voor de aanleg van nieuwe natuur. En met succes! Zo worden bijvoorbeeld natuurplannen van hem, van haar en van hen de komende jaren gerealiseerd. Maar ook hij en zij en nog tientallen andere Flevolanders zorgen dat er natuur bij komt. Nieuwe natuur. Daar zijn we maar wat trots op en dat laten we je graag zien. Bekijk nu de hele video op flevoland.nl slash nieuwe natuur.